Dag Chris. De Franse luxegroep LVMH, bekend van Louis Vuitton, Christian Dior, Moët Chandon, die is in goede doen. Hè. Die is onlangs uitgegroeid tot het grootste beursgenoteerde bedrijf van Europa. Met een waarde van meer dan 270 miljard is het voedingsconcern Nestlé voorbijgestoken. Een goede aanleiding om die sector eens van dichterbij te bekijken. Chris, wat stelt deze sector economisch eigenlijk voor? Ja, als je naar de totaliteit van de luxe sector kijkt, spreek je toch wel over een kleine 1300 miljard euro omzet op jaarbasis, wat toch wel een kleine 2% van het mondiale BBP is, dus toch niet weinig. En deze hele sector omhelst eigenlijk buiten de luxegoederen ook de luxe autosector, de hotelsector, uh, reizen en noem maar op. Als we dan specifiek kijken naar de luxegoederen, over wat spreken we dan? Of de luxegoederen, eigenlijk spreken we over een sector van een 300 miljard euro. Wat toch wel ongeveer gelijk is aan de marktkapitalisatie van, daarnet gemeld, Louis Vuitton, Moënnecy. Maar als we dan specifiek gaan kijken wat daarin zit, spreken we eigenlijk over vier deelsegmenten. Het eerste segment gaat over de accessoires, dat gaat over handtassen, riemen en dergelijke meer. Het tweede gaat over de juwelen en de horloges. Het derde gaat over cosmetica. En dan hebben we nog een vierde segment, dat is uiteraard de kleding. En wat ook opvalt, het is eigenlijk een sector waarin de Europese spelers nog dominant zijn. Hè? Ja, dat is wel opvallend, want het is toch wel een zeer mondiale sector natuurlijk. Maar als we inderdaad kijken specifiek wie de grote spelers zijn, buiten een LVMH gaat het ook over een Kering, gaat het ook over een L'Oreal en natuurlijk ook een Gucci en noem maar op. Dus dat zijn toch wel inderdaad allemaal opvallend Europese spelers. We kijken naar het jaar 2020. Dat is een moeilijk jaar geweest economisch. Zeker ook voor de luxeproducten met een omzetdaling van bijna een kwart. Hoe valt dat te verklaren? ja Dat kan je eigenlijk verklaren op twee manieren. Ten eerste natuurlijk, ja, het gaat over producten die we eigenlijk op dagbasis niet echt nodig hebben. Dat noemen we discretionaire spending en die gaat natuurlijk direct teruggeschroefd worden zodra er een crisis is en dat zagen we nu opnieuw. Vergeet niet bijvoorbeeld, in de vorige crisis, 2008, 2009, zagen we deze sector eigenlijk ook bijna met 10% dalen, net om deze reden. Een tweede reden natuurlijk is ook, logischerwijs, met het feit dat uiteraard de lockdowns er waren, de winkels waren gesloten, had het natuurlijk voor hen toch wel een enorme impact, want dat blijft voor hen toch wel de belangrijkste vorm van distributie. Het is ook typisch een product wat mensen kopen in een tax-free shop? Uiteraard, dat is natuurlijk ook zaken die als mensen niet gaan reizen, dan natuurlijk ook die tax-free shops totaal niet uh, gebruikt. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag gehad op deze sector effectief. Hoe hebben die bedrijven zich aangepast aan die gewijzigde omstandigheden? Ja, op twee manieren eigenlijk. Een beetje wat je ook in de andere sectoren zag natuurlijk. Als de omzet zakt, ja, dan kan je op kort termijn niet zo direct veel aan doen. moet je natuurlijk aan de kosten kijken. Dus als we kijken bij hen, is publiciteit een zeer belangrijke kost. Die werd dan ook direct teruggeschroefd. Aan de andere kant, als je de omzet natuurlijk moeilijk kan bewerken, kan je wel natuurlijk het online gebeuren eindelijk nog extra gaan boosten. En dat hebben we wel gezien. Echt een grote focus op het online gebeuren, nu ook in luxe. En dat heeft toch wel een versnelling gegenereerd in deze crisis. De luxegoederen hebben een zware klap gehad eh, omwille van corona. Wat brengt de toekomst? Zal deze sector zich herstellen? Ja, de verwachting is toch wel dat tegen 2022 deze sector terug op een niveau gaat zijn van 2019. Wat impliceert dat we inderdaad twee goede jaren tegemoet gaan komen. Hoe gaat dit eigenlijk gebeuren? Ten eerste, op korte termijn, zullen deze bedrijven ook focussen op de lokale consumenten, die kunnen wel blijven consumeren. Nu met vaccinatiegraden zien stijgen, verwachten we ook dat het reizen terug zal toegelaten worden, wat weer die internationale consument terug naar de sector moet drijven. En ten derde, dan hopen we natuurlijk ook dat deze bedrijven eindelijk meer werk gaan maken van ESG, waardoor bijvoorbeeld traceerbaarheid van de producten uh, nodig is, die toch wel de consumenten vandaag ook hoog in het vaandel dragen. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.